Hey hoi, leuk dat je weer kijkt. En deze keer hebben we wat uh, praktische tips, laten we het zo noemen, om wat slimmer en makkelijker met Outlook te gaan werken. In Outlook heb je natuurlijk een schala aan functies. En nou, ik durf te zeggen dat echt 90% van de functies die daadwerkelijk in Outlook zitten, niet eens door mensen worden gebruikt. En daar wil ik deze keer wat verandering in gaan brengen. Uh, ik ga het hebben over regels binnen Outlook en dan heb ik het niet regels over je mag niet dit doen of je mag niet zus doen maar meer regels als zijnde een bepaalde set aan regels die Outlook gaat hanteren om iets te doen met jouw mailtjes een klein voorbeeldje daarvan kan bijvoorbeeld zijn het verplaatsen van een bepaald mailtje van een bepaalde af, uh, afzender naar een specifieke map Nou, dat is even een hele simpele maar ik heb bij deze vijf verschillende tips regels die je in kan stellen binnen Outlook om bepaalde dingen te doen Tip of regel nummer 1, automatisch verplaatsen van e-mails. Ik had het er net al heel even over, maar eigenlijk is dit een hele simpele functie. Je stelt de regel in dat je met een bepaalde set aan criteria... de mail automatisch wil verplaatsen naar een ander mapje. En een voorbeeld hiervan is voor bijvoorbeeld uh, facturen. Stel je krijgt een factuur binnen en in de, in de titel staat, een, staat het woord factuur. En als extra criteria moet bijvoorbeeld de mail ook een pdf bevatten en als die combinatie gevonden is verplaats hem dan naar de map facturen nou simpeler kan het eigenlijk niet dat betekent dat jouw mailbox wat schoner blijft en dat je die facturen automatisch naar de juiste map verplaatst. Tip of regel nummer 2 soms krijg je hem waarschijnlijk al wel binnen maar het kan zo zijn dat jij een mailtje binnenkrijgt die zo'n mooi uitroeptekentje heeft of misschien zelfs wel een pijltje naar beneden uh, die eerste is natuurlijk urgentie en die tweede is dat het minder urgent is. Nou, die, die laatste gebruikt men waarschijnlijk niet veel, hè? want men wil voornamelijk veel urgentie creëren. Maar dat uithoeptekentje kan ook handig zijn om later bijvoorbeeld zoekmappen op in te stellen. Nou, dat is misschien wel een onderwerp voor een volgende video. Maar wat je kan doen met die regel is dat je instelt dat bijvoorbeeld als je een hele belangrijke klant hebt... waarbij je, waar je altijd snel wil reageren op de e-mails, dat jij... Op het moment dat de mail binnenkomt, die mail gaat markeren met een uitroeptekentje. Zodat die bij jou ook gaat opvallen in de mailbox. Nou, wat je dan doet is je stelt de regel in met als bijvoorbeeld uh, afzender is belangrijke klant. En um, je zou zelfs een onderwerp aan kunnen passen dat je zegt. En onderwerp uh, is niet uh, nou ja, uh, bijvoorbeeld factuur. En vervolgens kun je dan instellen dat die automatisch gemarkeerd wordt met een uitroeptekentje. Tip of regel nummer 3. Dit gaat meer over categoriseren. Uh, categoriseren aan zich is misschien weer een onderwerp voor een andere video. Uh, Outlook is, zoals ik al zei, best wel heel erg groot. Maar wat je kan doen is op het moment dat je uh, bijvoorbeeld je mailbox wat meer wil structureren, kun jij bepaalde categorieën of een soort van groepen aanmaken. Uh, ik werk daar persoonlijk heel erg fijn mee. Ik maak verschillende categorieën aan. Uh, zeker bijvoorbeeld als ik nog wacht op reactie van iemand. Of nou ja, belangrijke onderwerpen die hebben bij mij een aparte categorie waar ik makkelijk naartoe kan gaan om te kijken van hey wat staat er nou nu op dit moment nog in wat heeft mijn attentie wat heeft mijn focus nodig die categorie hoe je dat instelt dat kunnen we een andere keer bespreken maar op het moment dat je de regel in gaat stellen kan je bijvoorbeeld aangeven op het moment dat er een mailtje binnenkomt met een bepaald specifiek onderwerp en is van afzender nou, belangrijke klant of niet belangrijke klant of wat je er maar van wil maken uh, hang dan een bepaalde categorie aan deze mail en dat kan bijvoorbeeld heel erg handig zijn juist voor die belangrijke klanten dat je niet de belangrijk tag met een uitroepdekken gebruikt maar dat je een categorie gebruikt voor je belangrijke klantenmails. en dan komen we bij regel of tip nummer 4 en dat is een eigenlijk een hele slimme op het moment dat je veel nieuwsbrieven krijgt ik denk dat we er allemaal wel last van hebben nieuwsbrieven worden ermee doodgegooid uh, en ja wij hebben er ook een fijn Um, daar proberen we juist deze tips in geschreven tekst weer in uit te werken. Maar stel jij meldt je af voor een nieuwsbrief, maar het bedrijf wat erachter zit, die honoreert dat niet goed. Of er gaat iets mis in hun automatisering of wat dan ook. En jij wordt een beetje gek van die specifieke mails. Wat je dan kan doen is je kan een regel in Outlook instellen, waarin je aangeeft als ik een mail ontvang van dit specifieke mailadres, bijvoorbeeld nieuwsbrief.vervelendeleverancier.nl uh, stuur, die, of, uh, uh, stuur die mail dan door naar bijvoorbeeld de ongewenste mail. En op die manier raak je die e-mails allemaal kwijt. Hoef je ze ook niet meer te zien, hoef je er ook geen tijd meer in te steken. Tijd bespaard. En dan komen we bij tipnummer of regelnummer 5. Automatisch beantwoorden van e-mails. Het kan soms handig zijn, bijvoorbeeld in vakantietijd, om iets op onze mailbox te zetten waarin wij wel toch reageren op bepaalde mensen. En dat kunnen we natuurlijk ook met een out-of-office reply of een, een kantoorstand of een vakantiestand zoals we dat wel eens noemen. Waarin je aangeeft, joh ik ben er op dit moment niet. He, stuur een mail naar een ander mailadres of bel even naar mijn collega's. Of in ieder geval iets waarin de ontvanger of de verstuurder eigenlijk moet ik zeggen van de mail naar jou te weten krijgt dat jij er niet bent. Dezezelfde truc kunnen we alleen ook toepassen via regels in de Outlook. En daarin kan je bijvoorbeeld aangeven dat bepaal, tussen bepaalde tijden, bijvoorbeeld s'nachts, jij je mail niet beantwoordt. En dat kan wel eens handig zijn in bepaalde specifieke gevallen, eh, dat iemand die jou s'nachts een mailtje stuurt wel weet dat jij s'nachts je mail niet leest. Ik, nou ja, ik denk dat deze misschien een beetje specifiek is voor, voor de meeste mensen. Bij mij, ja, weet je, komt er geen reactie, ik reageer ook niet. Um, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je dat in gaat stellen op een een mailbox waar normaal gesproken bijvoorbeeld serviceverzoeken heen gaan of sportverzoeken of een, een infobox waarin je wilt aangeven van we hebben je mail in goede orde ontvangen uh, weet dat wij zoveel tijd nodig hebben om deze mail te beantwoorden en via die regel in Outlook kan je dan ook daadwerkelijk instellen uh, dat mensen automatisch een mailtje terugkrijgen op het moment dat ze jou een mailtje hebben gestuurd nou er is nog één laatste dingetje wat ik eventjes wil bespreken en dat is dat Outlook heeft die regels die werken natuurlijk samen met het mailserver waar Outlook mee werkt en die mailserver die behandelt natuurlijk alle mail. Die, die, die zorgt ervoor dat mail daadwerkelijk goed in Outlook terecht komt en die regels, sommige van die regels gebruiken bepaalde functies van Outlook die niet op die mailserver te gebruiken zijn. Dus het kan soms voorkomen dat wanneer je een regel aanmaakt met specifieke criteria dat de server niet weet hoe die er om moet gaan en dan krijg je een melding let op dit is een lokale uh, regel deze wordt alleen uitgevoerd als Outlook daadwerkelijk is gestart en als je dan dus bijvoorbeeld je mail op je telefoon hebt en ook op je op je pc waar je je Outlook hebt staan dan kan het zo zijn dat je een mailtje krijgt op je telefoon en daar al ziet wat het is terwijl dat mailtje misschien verplaatst had moeten worden naar een map en hem dus nooit in je postvak in had moeten zien maar dat gebeurt dus pas op het moment dat jij je Outlook daadwerkelijk start nou, dat is in ieder geval even iets om in rekening te houden. Um, wil je hiermee aan de slag en je weet niet helemaal goed, laat het dan even weten in het commentaar hieronder. Dan maak ik misschien nog wel een vervolgvideo waarin ik letterlijk mijn scherm deel en kan laten zien hoe dat precies in de werk gaat. En anders zie ik jullie weer in de volgende video. Ciao!